Lieve mensen, woorden kunnen scherp zijn als een tweesnijdend zwaard, woorden kunnen zoet zijn als waren ze van honing. Dit lazen we in de heilige boeken van de wereld en we weten ook dat dit zo is. Agressieve woorden kunnen strijd en oorlog ontketenen en liefdevolle woorden kunnen genezing teweegbrengen en de vrede herstellen. Er bestaat een verhaal over een wijze die bij het ernstig zieke dochtertje van de sultan werd geroepen. De dokters konden niets meer voor haar betekenen, maar wie weet deze wijze misschien nog wel. De man fluisterde de kleine meid wat dingen in haar oor en terwijl hij dat deed, gleed er een glans van rust en vrede over haar gezichtje. Vervolgens streelde hij haar even over haar haar en zei tot de vader, over drie dagen zal ze weer beter zijn. De dokters, die naast de vader stonden, werden woest en schimpte. Ja, charlatan, we hebben alles al geprobeerd. De beste medicijnen uit het land hierheen laten komen en niets hielp. En jij denkt dat een paar woordjes kunnen helpen? De wijze man reageerde terug en riep uit. Ach, wat zijn jullie toch een stelletje onnozele ezels. Vanzelfsprekend maakte deze reactie de artsen nog kwader, ze liepen rood aan en trokken de wijze man bij zijn jas en wilden hem naar buiten gooien, waarop de wijze man rustig zei, Heren, bedaar, ziet u nu de kracht van woorden? Wanneer mijn woorden deze woede bij u opwekken, kunt u dan ook de gedachte toelaten dat liefdevolle woorden kunnen genezen? De woorden die we uitspreken hebben dus effect op onze buitenwereld en dat spiegelt zich weer terug naar ons. Tegelijk laten de woorden die we gebruiken aan de wereld zien wat er in ons hart leeft. Woorden zijn dragers van ons gevoel als het ware. En we volgen daarbij een aantal stappen. Stap 1. Dat wat in ons leeft verwoorden we naar de buitenwereld. Soms zorgvuldig en bewust, soms impulsief en ondoordacht. Stap 2. Onze woorden gaan een relatie aan met de buitenwereld en hebben daar hun effect. Stap 3. De reactie van onze woorden op de anderen om ons heen komt weer terug bij ons als een reflectie. Stap 4. De reacties en woorden van anderen hebben weer effect op ons en onze binnenwereld. Onze woorden zijn dus als zaden waarmee wij zoete vruchten of bittere kruiden kunnen laten groeien. Willen we ons bewust worden van het effect dat we hebben op onze buitenwereld, dan zullen we stil moeten staan bij de woorden die we gebruiken. En de teksten uit de Heilige Geschriften laten ons zien dat de vroegere profeten en wijzen zich al bewust waren hoe belangrijk woorden zijn. Niet voor niets komt het gebruik van woorden... Het effect van de tong zo vaak terug in alle heilige geschriften van over de hele wereld. Het hindoe geschrift raadt aan om te spreken met woorden die niemand kwetsen. Ware woorden, weldadig en aangenaam om naar te luisteren. In het boeddhistische geschrift is het ware spreken een van de richtlijnen van het achtvoudige pad. En Zarathustra spreekt altijd over het ware denken, het ware spreken en het ware handelen. En in die volgorde, goede gedachten komen eerst. Dan ontstaan daar de woorden uit en vervolgens zal men tot het juiste handelen overgaan. Maar wie bepaalt wat goede gedachten en goede woorden zijn? Volgens Boeddha ging zijn leer niet om wetten, die van buitenaf opgelegd zouden zijn. Volgens Boeddha ontstaat het juiste spreken vanzelf wanneer het hart gezuiverd is en bevrijd van het zelf. Tot die tijd kunnen we ons bekwamen in het juiste spreken door, zoals hij ons adviseert, niet te liegen, maar waarheidsgetrouw te zijn, de waarheid te spreken, voorzichtig, onbevreesd en met een liefdevol hart. Geen boze berichten te verzinnen en ze niet te herhalen, niet te fitten, maar de goede kant van uw medemensen te zien, zodat u ze met oprechtheid kunt verdedigen. Niet te zweren, maar fatsoenlijk en waardig te spreken. En uw tijd niet te verdoen met ijdele praat, maar zinvol te spreken, dan wel de stilte te bewaren. Met terugkerende regelmaat broed ik op het fenomeen vrijheid van meningsuiting. Ooit tot wet gemaakt om een kleine minderheid met afwijkende mening te beschermen en daarmee te voorkomen dat een heersende macht of meerderheid anders denkenden hun wil zou kunnen opleggen. De mens is vrij geboren en heeft het vermogen tot nadenken meegekregen. We kunnen zaken overwegen, onze omgeving beoordelen en onderscheid maken tussen wat we goed en slecht vinden. We kunnen afgewogen keuzes maken. Het geven van vrijheid van meningsuiting is dus een daad van respect aan het vrijdenkende individu. Het staat een mens volgens deze wet vrij om afwijkende meningen uit te spreken of zelfs te publiceren. Het biedt de individuele mens de kans om verschillende visies naast elkaar te leggen en te bestuderen, zoals in de Bijbel staat, onderzoek alles en behoud het goede. De mogelijkheid om andere perspectieven te onderzoeken mag dus niet tot zwijgen gebracht worden, ook niet wanneer de heersende macht het niet eens zou zijn met de gedeelde gedachten of meningen. De waarde van het recht op vrije meningsuiting wordt hoger aangesteld dan een mogelijk verlangen naar een uniforme denkwijze. Zoals Voltaire het verwoordde: Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. In onze tijd lijkt het soms dat de vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om te liegen, te beledigen, onjuistheden te verspreiden, te vreemen en verdeeldheid te zaaien. Soms lijkt men daar zelfs genoegen in te scheppen. Persoonlijk vind ik dat een lastige. Zij gebruiken hun woorden alsof zij scherp geslepen pijlen aanleggen in een boog om af te schieten, is in de Bijbel opgetekend. We kunnen ons afvragen hoe vrij we werkelijk zijn als we zo'n sterke impuls ervaren woorden te gebruiken die strijd oproepen. Bredro, een Nederlandse dichter, schilder en toneelschrijver, was een vrijdenker en had een open geest en staat bekend om zijn fijnzinnig gevoel voor de waarachtige reden. Als je zuiver wilt spreken, zei hij, dan dienen we de valse ikkigheid van ons af te schudden. Het ego, zouden wij zeggen. En we dienen door te dringen tot het inzicht dat je in de eeuwige logos leeft. Dat inzicht kan ontstaan, legt hij uit, wanneer men zelfloos en stil wordt. Kornhert, ook een Nederlandse vrijdenker, veel steden hebben wel een Kornhertkade, noemt de logos het Godverstand. Godbeginsel, zouden wij misschien zeggen. Deze logos bestond in zijn visie al, voor de aanvang van de schepping en is ouder dan de Bijbel of welke andere godsdienst. Ook het evangelie van Johannes noemt de Logos. Dit wordt vertaald als het woord, maar kan ook reden betekenen, maar ook het intellect van God. In den beginnen was er het woord en het woord was bij God en het woord was God. Niet de Bijbel, maar het levende Woord van God diende centraal te staan in het Christendom, vond Koornhert. De Bijbel was voor hem het tijdelijke Woord van God en verhoudt zich als ware het een lantaarn ten opzichte van de Logos als het daglicht. De Logos was dus de levende, geestelijke kracht, ofwel de kosmische, eeuwigdurende waarheid of goddelijk principe zouden we kunnen zeggen, een werkelijkheid die van binnenuit beleefd zou kunnen worden. Cornert spreekt dan ook over het deelhebben aan God. God is alomvattend en aldoordringend en leeft in iedereen, is met iedereen rechtstreeks verbonden. In ieder mens huist een klein wederglansken van het goddelijk licht, al dus een hele mystieke gedachte, een godsvonk in ons allen. In de stilte zou de mens kunnen horen wat God van hem wil. Zoals de Soefi wijze Hasrat in het gaan dat uitdrukt in zijn zin, de fluit te zijn, waar God zijn lied op speelt. Kornert zelf was geïnspireerd door onder andere een boekje dat de Theologica Deutsch heet, een mystiek geschrift uit de 14e eeuw, geschreven door een onbekende auteur. Dit boekje wordt ook wel de Vijfde Evangelie genoemd. Een gedachte daarin doet denken aan de leer van Zarathustra, die vaak over twee werelden spreekt: de eeuwige en de tijdelijke. Volgens de Theologica Deutsch heeft de mens twee verschillende ogen. Met het rechteroog kan de mens de onbegrensde eeuwigheid zien. En met het linker oog ziet hij de aardse realiteit en de tijd. Het rechter oog verbindt de mens met de goddelijke natuur en het linker oog met het lijden in de wereld. Je kunt allebei de ogen niet tegelijk gebruiken. Wanneer het ene oog geopend is, is het andere gesloten. Dit idee kunnen we doorvoeren naar de reden, het zuivere spreken waaruit het zuivere handelen voortkomt. Door Brede Roders valse ikkigheid van ons af te schudden, ofwel ons te ontdoen van Boeddha's aardse zelf, kunnen we ons perspectief gaan verleggen. Door zelfloos en stil te worden en naar binnen te keren, kan er een ander geluid gaan klinken. Een geluid dat ons aanzet tot de goede werken en het goede spreken, waar de heilige geschriften over vertellen. Ongeacht, en dat is belangrijk, wat ons voor onszelf het beste lijkt, voor ons valse ik dus. Ons aardse ik stelt vanzelfsprekend andere prioriteiten als ons eeuwige zelf. Maar een persoon die naar de reden leeft, zal de goddelijke goedheid nastreven, al dus Kornherd. Een commentaar in de Theologica Deutsch stelt het als volgt. Ieder zou de waarheid moeten spreken. Het beste moet ons het liefste zijn. En in deze liefde moet niet gelet worden op nut of onnut, baten of schade, gewin of verlies, eer of oneer, lof of blaam, of geen van dit alles. Maar wat in de waarheid het edelste en het beste is, dat zouden we het liefste moeten willen. Alleen maar vanwege het feit dat dat het beste en het edelste is. Hiernaar zou men zijn leven moeten willen inrichten. Einde citaat Om te weten of we moeten spreken of zwijgen wanneer we iets willen zeggen, kunnen we even stilstaan om na te denken en onszelf vijf vragen te stellen die samen in het Engels het woord THINK vormen. T-H-I-N-K Is it true? Is het waar? Is het helpful? Dus hebben we er iets aan. Is het inspiring? Is het inspirerend? Is het necessary? Is het noodzakelijk? Is het kind? Is het vriendelijk? Deze vragen zijn vergelijkbaar met de bekende zeven van Socrates. Wanneer dat wat je wilt zeggen... Niet door de zeven van waarheid, vriendelijkheid en nut komt, spreek dan liever niet. Indien iemand meent godsdienstig te zijn, maar daarbij zijn tong niet in toom houdt, dienst godsdienst is waardeloos, zei Jacobus in het Nieuwe Testament. Wat is een toom? We lezen dat woord veel in religieuze teksten. Ons spreekwoord in toom houden komt daar ook van. Een toom is het teugel, bid en het leidsel van een paard. Door middel van het leidsel kan het paard geleid worden in de richting die de ruiter op wil. In vrijwel alle tradities is het een belangrijke spirituele oefening om de tong in bedwang te houden en de juiste richting op te leiden. Een spiritueel leraar gaf zijn leerling eens de opdracht om een veren kussen open te maken en uit te kloppen. De veren vlogen alle kanten op, met de wind mee. Daarna gaf de leraar hem opdracht de veren weer terug te halen. De leerling protesteerde. Dat kan toch niet? Ze zijn overal heen gewaaid. Precies zo is het met de woorden die je spreekt, zei de leraar. Middels onze woorden kiezen we dus wat we toevoegen aan de wereld. Gebruiken we ons recht op vrije meningsuiting om te spuien wat aan neigingen, driften en impulsen bij ons bovenkomt? Of kiezen we onze woorden zorgvuldig? We kunnen proberen zoveel als in ons vermogen ligt een spreekbuis te zijn van het goede, door ons af te stemmen op het goede. Daar is moed voor nodig en ook discipline. Het lijkt ouderwets en uit de tijd, maar de toestand in de wereld laat een grote behoefte zien aan het goede. De opdracht aan de mens om zuiver te spreken is nog net zo actueel als in alle tijdperken voor ons. Ik sluit af met een bemoediging van Jacobus. Wie wijs en verstandig is, houdt zijn tong in bedwang. Hij toont zijn goede intenties in wat hij doet met wijze Zachtmoedigheid. De wijsheid van boven is allereerst zuiver, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en oprecht.